Voor het project Medemaken is de gemeente op zoek naar mensen die willen meebeslissen over hoe het anders kan in gemeente Ede. Wat vindt u belangrijk op bijvoorbeeld het gebied van cultuur? Hoe zorgen we ervoor dat alle Edenaren in de gelegenheid zijn om te kunnen sporten? Of weet u misschien hoe we het leerlingenvervoer efficiënter kunnen maken? We vragen de mensen op straat of zij het belangrijk vinden om mee te beslissen. Dat is zeker belangrijk, want wat de gemeente doet gaat ons allemaal aan. Want als ik inspraak heb kan ik misschien ook invloed uitoefenen. En als ik geen invloed heb kan ik niks. We moeten meer betrokken worden bij de veranderingen die eventueel gaan komen. Op het moment dat het vanuit de burgers komt kun je veel meer bereiken en weet je ook dat ze achter de activiteiten staan die de gemeente uit gaan voeren. De gemeente vindt het belangrijk dat u meebeslist over deze onderwerpen. Dit kan tijdens het project Medemaken. Bent u een medemaker? Kom dan op dinsdag 11 november om 8 uur s'avonds hier naar Pax Ede. Kijk voor meer informatie op medemaken.nl